Jij wil online meer geld verdienen. Hoe doe je dat? Nou, deze video is voor jou als je ondernemer bent. Je biedt je producten en diensten online aan en levert deze ook online. Het kan ook heel goed werken als je je producten en diensten um, offline aanbiedt en uh, live op locatie levert. Uh, of hybride, dus deels online en deels offline. Nou, in deze video krijg je 5 tips om online meer geld te verdienen. En op het einde van deze video deed ik een tip waarmee je direct meer omzet maakt... zonder dat het jou extra tijd kost. Dus blijf kijken. Ze helpt topondernemers van over de hele wereld... om door overtuigende videotestimonials in gesprek te komen met betere leads. Ze is auteur van het boek Expert Tips over Verdienen met Video. Er verschenen artikelen over haar in Het Parool, De Ondernemer en Sprout. Zij is Noor-Janmaat. Abonneer je op mijn YouTube-kanaal en klik op de bel. Dan ontvang je een melding als ik weer een nieuwe video voor je heb. Bijvoorbeeld over wat het kost om een video voor je bedrijf te laten maken. Of beter gezegd, wat video jou oplevert. Zo verdiende een klant van mij onlangs 36.000 euro met één video die ze in minder dan een ochtend maakte met haar smartphone. Nou, andere serieuze manieren om geld te verdienen met video vind je in deze video. Maar terug naar het onderwerp van vandaag. Vijf tips om online meer geld te verdienen. En De eerste tip is begin met gratis weggeven dus met uh, content marketing. Want door eerst heel veel uh, waardevolle informatie gratis weg te geven kun je een enorme boost geven aan je verkoop. En uh, ik citeer uh, Jos Burgers die in uh, mijn boek vertelt over het principe van geven. Uh, geven maakt gelukkiger uh, dan iets krijgen. Dus als je gelukkiger wilt worden uh, ga dan meer geven. Vanuit persoonlijk oogpunt brengt het je veel, maar ook zakelijk gezien. Vertel wat minder over jezelf, promote wat minder en geef wat vaker iets weg. Het is heel logisch om een video op je website te zetten waarin je antwoord geeft op de vijf meest gestelde vragen. En Dan kun je denken, ja, maar dan geef ik alles al weg of dat kost me omzet. Maar bekijk het eens van de andere kant. Het geeft heel veel vertrouwen en het maakt dat ze na het zien van je video denken ik heb nog veel meer vragen en zij kan ons helpen. Nou, dat is dus een uh, heel mooi principe vind ik, uh, zaaien om te kunnen oogsten. En je kunt je kennis natuurlijk delen in een video, in een artikel, in een webinar of een gratis training. En zo heb ik een training over hoe je met één video alle high-end klanten krijgt. En als je daar meer over wilt leren, klik dan op de link onder deze video. En dan gaan we nu door naar tip 2. En dat is focus op de resultaten in plaats van producteigenschappen. En producteigenschappen en resultaten klinken misschien hetzelfde, maar ze zijn het absoluut niet. want een producteigenschap dat zegt iets over wat je product is en hoe het werkt. En een resultaat zegt iets over wat het oplevert. En dat is veel interessanter voor jouw klant. En ik zal je een voorbeeld geven. Uh, een van de drie onderdelen die mijn klanten krijgen is een uh, briljante marketingfunnel. Maar een funnel hoeft een klant niets te zeggen. Sommigen weten zelf niet eens wat het... Um, wat het betekent, een funnel, in eerste instantie. En het wordt interessant voor klanten als ik vertel wat het oplevert. Dus je krijgt een briljante funnel, zodat je elke week gesprekken in je agenda krijgt van potentiële klanten die echt serieus geïnteresseerd zijn in jouw dienst. Nou, mijn uitnodiging aan jou is, leer jezelf aan om het over de resultaten van jouw dienst te hebben en die gaan dus een stap verder dan producteigenschappen. En nu vraag je je misschien af, ja maar hoe maak ik er dan een voordeel van? Nou, daar is een heel mooi ezelsbruggetje voor. Je hoeft alleen achter elke producteigenschap het woord ZODAT te zetten. En ik zal je nog een voorbeeld geven, een videoanimatie van je logo bijvoorbeeld. Je krijgt een video met een animatie van je logo, zodat je video er heel professioneel uitziet, zonder dat mensen zien dat je je video zelf hebt gemaakt. En dat laatste maakt het heel interessant en waardevol voor mijn klanten. Dus zet het woord zodat achter je producteigenschap en benoem dus het voordeel voor jouw klant. Het gaat een groot verschil maken. Dan als derde tip, upsell en downsell je producten en diensten. Het zijn verkoopstrategieën waarbij je dus wat ideeën geeft, zodat je klant ja, of hoger geprijsde of lager geprijsde producten of diensten koopt. En uh, ja downsellen, dat klinkt misschien als een concessie doen, maar ik zie dat niet zo. Uh, de vraag is, ja, wat, wil je dat een potentiële klant een product koopt? Ook al is het je goedkoopste product of dat hij helemaal niks koopt. Nou, het kan heel goed uh, juist een eerste opstap zijn naar een, uh, naar een vervolg. Het kan natuurlijk zijn dat iemand nog niet in staat is om te investeren in een programma van 20.000 euro, uh, maar wel een masterclass van 1000 euro. En nou ja, Zo kan iemand vast kennis maken met jouw manier van werken en later wel gaan investeren in jouw allerbeste aanbod. Nou, de volgende tip om online meer te verdienen is voeg sociale bewijskracht toe. Uh, want ja, anders dan uh, zelf vertellen hoe goed je product of dienst is, is het natuurlijk veel overtuigender om uh, je klanten dat te laten vertellen. En um, ja, als je tevreden klanten hebt die daarover willen vertellen waarom ze precies voor jou hebben gekozen, voor jouw product hebben gekozen, uh, dan geeft dat natuurlijk heel veel vertrouwen aan nieuwe klanten. En we willen nu eenmaal weten dat we een goede keuze maken, wat de ervaringen van anderen zijn, en het liefst natuurlijk ook mensen met wie we ons kunnen identificeren, dus mensen die op ons lijken. En op je betaalpagina wil je dus testimonials zetten van mensen die jouw product of dienst uh, al eerder hebben gekocht en daar natuurlijk heel tevreden over zijn. Dus niet alleen een kort citaat, maar ook een foto natuurlijk erbij, want het geeft heel veel vertrouwen. Nou, als laatste tip om meer geld te verdienen is bundel je producten en diensten. En je kent ze vast wel, die bundels van meerdere producten bij elkaar. Je krijgt bijvoorbeeld iets extra's als je bij een abonnement een extra service neemt. Of je bespaart geld als je in één keer betaalt in plaats van in termijnen en je krijgt er dan iets extra's bij. Nou, die bundels die werken heel erg goed omdat je natuurlijk meer waarde biedt. Je klant is blij met een heel goed aanbod en jij maakt meer omzet. Dus stel je bundelt drie cursussen die elk 1000 euro kosten. En bij aanschaf van de complete bundel aan cursussen betalen klanten maar 2500 euro. Dus dat is een besparing van 500 euro. Of ze krijgen bijvoorbeeld drie cursussen voor de prijs van twee. Nou, het kan zijn dat je klant maar één cursus gekocht zou hebben in plaats van drie. En dus je verhoogt je bestelling met 1500 euro door de bundel aan te bieden zonder dat het jou extra tijd kost. Dus je genereert een een hogere omzet bij één klant. En belangrijk is wel dat uh, de bundels, dus de producten, dat die bij elkaar passen en elkaar aanvullen. En wat ook helpt is om ervoor te zorgen dat alle producten ook los te koop zijn. Nou goed, dit waren dus mijn uh, vijf tips om online meer geld te verdienen. Allereerst uh, begin met gratis weggeven met content marketing, dat is ook goed voor je vindbaarheid in de zoekmachines. Focus op de resultaten in plaats van de producteigenschappen. En het magische woord is uh, zodat. Upsell en downsell je producten en diensten. Voeg sociale bewijskracht toe. En tenslotte bundel je producten en diensten. Dat waren ze, alle vijf. En nou, als je online meer geld wil verdienen, dan heb je natuurlijk ook een betaalsysteem nodig om je klanten online te laten betalen. En misschien denk je dat je daar een um, hele webshop voor nodig hebt. Nou, dat uh, hoeft gelukkig niet. Want een webshop is natuurlijk heel erg passend als je heel veel verschillende producten en diensten aanbiedt. Uh, maar als bedrijf in de zakelijke dienstverlening heb je niet uh, honderden producten. En ook niet uh, heel veel verschillende opties, zoals um, verschillende maten en verschillende kleuren. En je hebt misschien hooguit nou, tien of twintig verschillende uh, producten en diensten. En het enige wat je dan nodig hebt is gewoon een heel goed betaalsysteem dat je ook gemakkelijk kunt... Integreren in je website, in je bestaande website. En dat is gewoon een betaalpagina die je nodig hebt, die ervoor zorgt dat de klant jouw product of dienst gaat kopen. Nou, zelf uh, maak ik echt al jarenlang gebruik van uh, Autorespond en zij hebben een hele mooie one-page uh, betaalpagina. En wat de voordelen daarvan zijn, uh, lees je op mijn website verdienenmetvideo.nl. En Je kunt dan ook een uh, proefabonnement nemen bij uh, Autorespons. en dan kun je gewoon zelf ervaren hoe het werkt en hoe eenvoudig het uh, werkt. Dus uh, doe dat vooral. Goed, dit was hem. Uh, als je mensen uit je netwerk kent die geholpen zijn met deze informatie, deel deze video dan. Dat uh, waardeer ik en zij vast ook. En nou goed, voor nu wil ik je bedanken voor het kijken naar deze video en graag tot de volgende video.